Veel woorden kort te maken. Zij is dood. Oh, oh baby. Oh, oh baby. Oh. Hallo mensen. Zoals jullie zien ben ik in Forget Hallo. En heb ik een andere soort sim. Maar daar ga ik jullie zo uh, verder over vertellen. Want... Oké okay, jongens, hij is geladen. Het is momenteel winter. En zoals jullie al op konden vallen, ben ik een vampier geworden. Nu zit het zo dat ik Savannah Schipper had. En uh, veel woorden kort te maken. Zij is dood. <laughs> ja, zij is dood. Um, hoe dat komt. Ik zal het van mijn god. Wat krijgen we nou? Waarom ga jij in één keer zo? Oh, daar gaat hij aan. Hij gaat heel traag nu in één keer. Um, maar ik. Zo. Hallo. Ik zou het van mijn god niet weten waarom, die, uh, waarom zij in één keer dood is. Ik weet dat zij hier ergens had uh, bloedheet staan. En toen um, deed ik de zomerkleren aan. En toen was dat te laat, want toen was ze dood. Um, wat zegt hij? Inderdaad, en het is een geweldige dag. Laten we ervan genieten. heren, maar heren. Kan dat. Ja, kan. Gaan we doen. Uh -huh. Hij is eindelijk geladen. Maar oké. Okay. Dus wat er was, was dus dat mijn um, Sim hier bloedheet had staan. En uh, ik had er zo mijn kleding aan gedaan trouwens. Ik ga haar even laten mediteren. Maar oké. Okay, dus uh, ze was in één keer dood. Ze had, ja, ze had er bloedheet. Ik had er zo mijn kleding aan gedaan. Maar mocht niet baten. Um, toen had ik snel, um, Vanessa had ik erbij gedaan in de familie, dus ik had toen nog geprobeerd om uh, haar weer tot leven te wekken, alleen dat lukte niet. Dus toen dacht ik, uh, ik uh, heb schijt eraan en ik ga het allemaal opnieuw doen. En zo zegt, zo gedaan, ik doe het helemaal opnieuw op um, voor de 6000 keer. En keer heb ik wel wat dingen, zoals je ziet. Um, die niveau 10 zijn zoals communiek, uh, mechanologica, weet ik het hoe het heet. Um, ik ben bezig met al deze dingen, gaan ook lekker hard. Hij heeft me trouwens niet ge... Um, dat was ook zo, hij was de eerste die um, langskwam. En ik had hem gevraagd uh, of hij mij kon... vampieren, seren, ik weet niet hoe dat precies heet, maar veranderen in een papier. En hij weigerde de eerste keer, dus ik dacht, oh, dan moet ik wel beter leren kennen. Dus ik hem beter leren kennen. En, ja, dat is de kleur. Kom op. Doe het. Dus, hoi, hoe het? Ik had hem dus een paar keer gevraagd, kun je hem van pensieren? Heeft hij geweigerd? Elke keer als ik het te vroeg en we waren toen al dikke maatjes en een goede relatie, zei hij nee. Um, dus ik snapte niet waarom. Maar uh, voor de rest is er niks veranderd trouwens, vriendschap zoals je ziet. Maar dan weet jullie dat ik weer voor de derde keer helemaal opnieuw ben begonnen. En dat is niet alleen lullig voor jullie, maar dat is ook lullig voor mij. Want ik speel ermee en ik vind het hartstikke leuk het te spelen. Alleen ik vind het zo irritant dat ik gewoon in één keer dood ging. En het nog irritanter vond ik dat ik um, wel dood ging, maar dat later ook Vanessa, als ze zo heette, zij kreeg ook die ziekte, waardoor zij ook dood ging. Kom op, val, val, val, val, val, val, alsjeblieft, ik heb iets nodig voor de thumbnail, ik kan het ook al niet, maar vrouwen kunnen het sneller dan mannen. Vallen, vallen, ja, ja. Wow. bijna, oh, bijna, waar gaat zij nou heen, oké, okay, raar, kom op Caleb, val, wow. val, Weet je alsjeblieft gaan vallen, wow. Wow. hij valt steeds, bijna, ja, ja. Wow. oh, bijna, dat is gewoon hilarisch, ja. boom! En hij rijdt ook gewoon een stukje door. Boom!